Hallo, even een korte tip, die kreeg ik vandaag. Uh, jullie zien dat mijn achtergrond uh, super rommelig is. Ik heb alleen helaas geen andere plek in mijn huis, waardoor uh, ik gewoon niet anders kan. En anders zit ik met een hele drukke rode muur, dat is ook niet heel fijn. Uh, je ziet nu ook natuurlijk of mensen binnenkomen lopen, ja of nee. Dus ik kreeg vandaag de tip van een kijker uh, bij de hangout, dat je... Uh, de background kunt wijzigen in een zoom. Dus voor degene die dadelijk de zoom gaat geven volgende weken, uh, wanneer je naar een video gaat, linksonder in de... Uh, daar onder, dan doe je het pijltje omhoog en dan zie je Choose a virtual background. Wanneer je dat aanklikt, ik heb eventjes een... Uh, je kan ook een foto nemen, maar dat is over het algemeen gelijk alweer wat drukker. Dus ik heb even een uh, ja, achtergrond gemaakt in PicMonkey. Daar werk ik altijd mee, maar ik kan natuurlijk ook in Canva. Kies dan gewoon voor een YouTube thumbnail uh, qua formaat en dan kun je een foto maken. En zoals je ziet is nu mijn achtergrond veranderd. en kan er, dit, dit is wel een beetje vreemd, oké, okay? ben ik met je eens. Maar het is een snelle oplossing voor het geval je rommel op de achtergrond hebt. Of uh, dat je weet dat er familie of misschien uh, mensen achter je langs gaan lopen. Op deze manier kun je dat maskeren. Uh, vooral tijdens de presentatie is dat erg handig. Dus voor mij een tip. Veel plezier ermee. Doeg!